Producten die we kopen worden nu nog niet altijd gemaakt met oog voor sociale omstandigheden en het klimaat. Toekomstvisies Utrecht onderzoekt samen met Mireille van iDit hoe dat in de toekomst anders kan. iDit is een sociale onderneming die werkt vanuit inclusiviteit. Er zijn een heleboel mensen in de samenleving die niet mee mogen doen. Die geven wij door een traject eigenlijk te volgen bij ons de kans om zich weer nou ja, in hun kracht te zetten. Om daarna weer uit te stromen in... Beroepen. We doen dat in een naaiatelier. In dat naaiatelier maken we producten van textiele grondstoffen die niet meer gebruikt worden, die vaak gewoon de verbrandingsoven ingaan. Als ik 50 jaar vooruit kijk, dan denk ik dat er veel meer lokaal zal geproduceerd worden. En voor ons geldt dat helemaal. Want wij zijn dan ook bezig met plannen om internationaal uit te rollen. Wij doen dat vervezelen en verfilteren met partners hier. Maar je gaat niet met afval over de hele wereld slepen. Dus textielafval in een land elders ga je niet eerst naar Nederland brengen om daar dan weer filter van te laten maken. En dat moet je ook weer lokaal verwerken. Het lijkt terug naar af, maar ik denk dat we met z'n allen straks het besef gaan krijgen dat het echt niet anders gaat. Want dat enorme uh, nou ja, consumeren wat we doen met z'n allen en al dat, dat gaat een keer vastlopen. En de grote uitdaging hierin is om uh, nou, de mensen mee te krijgen in dat lokale verhaal. Daar gelooft nog niet iedereen in, omdat iedereen nog in de waan in de, ja, leeft dat dat dus heel duur is. We zijn niet voor niks naar die uh, laaglonde landen gegaan. Maar de voordelen die lokaal uh, geven, die worden dan vaak over het hoofd gezien. Het heeft te maken met nou ja, hergebruik, maar ook snelheid. Lokaal is enorm snel. Een tip zou kunnen zijn dat je je textiel gewoon niet in het grijze afval gooit. Iedereen denkt altijd dat je alleen maar in die textielcontainer... Textielstop die een tweede leven moet kunnen krijgen in, in andere landen. Maar dat is vaak helemaal niet waar. Daar kan je gewoon nog een nieuw product van maken. Dus ook die kapotte pyjama, die kan gewoon in, die, in een zak in de textielcontainer...